Hallo, ik heb nog geen intro bedacht, dus dit is het. Welkom bij deel 2 van mijn serie. Als je deel 1 nog niet hebt gezien of je hebt überhaupt Adobe nog niet geïnstalleerd, klik dan hierboven. Dat is mikken. Daarboven op het i'tje. Want dan zorg je ervoor dat je de hele playlist ziet en dat je er wat aan hebt. Vandaag gaan we het hebben over hoe deel je je mappen in. Want niks is zo belangrijk als een duidelijke structuur hebben in je video's. En dat sowieso ook in je video's. Maar ook in je mappen. Want anders gaan je videobestanden overal staan. En als je dat vanaf het begin niet doet. Of je nou één video hebt of een hele vakantievideo. dan maakt dat in principe dan niet heel veel uit. Het is gewoon belangrijk dat je dat goed hebt. Ja, zo so listen. Nou, ik open even mijn mappen van deze pc. En ik ga dan even naar mijn opslagmapje. Jij kan ook via document als je maar één schijf hebt bijvoorbeeld. Maar het belangrijk is dat je gewoon even kiest waar je het gaat opslaan. Ik ga het opslaan hier. Wat is nou een handige naam? Je, begint, je moet een goede naam hebben dat je dit goed kan terugvinden. Dus ik kies een nieuw map en noem je dan video's. Je ziet bij mij al een mapje Relopen staan. Dat is gewoon mijn bedrijfsnaam. Dus daar heb ik mijn indeling al staan. Maar ik zal het even hier gewoon stap voor stap laten zien. Nou, je opent video's. Nou, hier begint de, de hele magie. Ik ga zoveel mogelijk uitleggen wat ik in ieder geval heb. En dan kan je zelf kiezen van joh, wat is handig en wat is niet handig. Wat ga je wel en niet gebruiken. De kans is wel heel groot dat je het toch gaat gebruiken. Dus beter stel je het gewoon in. Dan hoef je het alleen maar daar op te slaan en ben je klaar. Het voordeel ook is, als je met andere mensen gaat samenwerken, hoef je alleen dat mapje eigenlijk te delen zo. En primaire kan het allemaal heel makkelijk weer terugvinden. Nu heb je je mapje video's gemaakt. En we gaan vier nieuwe mapjes aanmaken. Het eerste mapje heet... Beelden. Tweede mapje. Foto's. Derde. Klaar voor upload. En het vierde mapje. Muziek. Dit zijn de vier mapjes die je wilt aanmaken. Spreek eigenlijk allemaal voor zichzelf wel van de beelden. Daar gaan je videobeelden in. Foto's kom je foto's terecht. Klaar voor upload is waar je het naartoe gaat uploaden. Misschien houdt je het alleen voor jezelf. Maar in de tijd van social media tegenwoordig ga je het waarschijnlijk wel uploaden. En vier is muziek, want muziek, zonder. Je hoort nu ook muziek. Dat is gewoon belangrijk voor je video. Het houdt gewoon even wat entertainment. het houdt wat leuker om dat te kijken beginnen bij het mapje beelden. Want in het mapje ga je natuurlijk ook weer indeling maken, zodat je het heel makkelijk kan terugvinden. Dan denk je van ja, we moeten door heel veel mapjes heen klikken. Geloof mij nou, doe het gewoon. Want ik heb deze fouten al lang gemaakt en ik heb ervan geleerd. Dus dus doe het. Beelden. Hierin ga je een indeling maken in jaartallen. Misschien is het de eerste video die je gaat editen, maar. Misschien ga je door de jaren heen meer video's editen en dan wil je makkelijk dingen kunnen terugvinden. Dus ik maak hier een nieuw mapje aan. 2020, want het is nu 2020. En die open je. En persoonlijk werk ik in kwartalen. Zelf. Je kan ook in maanden werken. Maar vanaf hier wil je eigenlijk ook een indeling maken. Tenzij je misschien maar één of twee video's hebt. Dan gooi je hier gewoon de, een nieuw mapje en geef je het hier. Dit gewoon vakantie Italië. Dat is wat je kan doen. Maar dat vind ik zelf persoonlijk niet, want ik edit wel meer dan één video per week. Dus ik werk persoonlijk zelf in kwartalen. Dat is het eerste kwartaal. Het kwartaal loopt zeg maar van januari tot maart. Dat is wat ik gewoon weet. Maar je kan ook zeggen januari in maanden. In weken wil je niet werken, want dat is veel te verwarrend, tenzij je al die weken uit je hoofd weet. Ik weet dat niet. Even voor de video, denk ik dat meer mensen iets hebben aan de maanden. Dus doe je hier gewoon januari. En in dat mapje ga je eigenlijk altijd één mapje extra bijmaken. En dat mapje heet projecten. En waarom noem je dit nou projecten? Projecten zijn eigenlijk de premiere pro bestanden die je daar gaat opslaan. Want als jij straks Premiere Pro gaat openen. kun je ervan uitgaan dat het de volgende video ook. Dan ga je die projecten een naam geven. En dan ga je daarin alles doen. En dan pak je de beelden de hele tijd bij. Dat wil je allemaal in één mapje hebben. Zodat je heel makkelijk een ander project weer kan openen. van Oh ja, ik wil daar nog even wat aan aanpassen of zoiets. Dan open je dat gewoon. Dan ben je klaar. Dus hierin sla je projecten op. En hier tussendoor zet je eigenlijk je map neer van wat voor video dan ook. In dit geval zou het bij mij heten, hoe deel je je mappen in, zou hier komen te staan bij mij. Dat waren beelden. Nu gaan we eigenlijk naar foto's. Foto's is eigenlijk wat, wat klein. Daar heb ik eigenlijk persoonlijk altijd bij drie mappen staan. Dat heet Raw, Template en thumbnail. Ik kan begrijpen dat je Template en thumbnail misschien niet gaat gebruiken. Als je gewoon vakantievideo's maakt en, en dat soort dingen, dan heb je alleen dit mapje nodig, Raw. En raw zeggen eigenlijk gewoon rauw beeldmateriaal van foto's. Dat zet je gewoon daarin. Template gebruik ik persoonlijk zelf al. Want ik heb dan een template gemaakt voor een thumbnail. En dan wil ik die ook blijven gebruiken. Dus dan zet ik die daar neer. Dan kan ik hem altijd makkelijk openen. Ander naamje geven. Klaar. Als je gaat uploaden naar social media. heb je thumbnails nodig. Thumbnails zijn eigenlijk die foto's die je ziet voordat je op een video klikt. Dat moet je dus ook gewoon hebben. Als je gaat uploaden daarna heb je, kan je een leuke preview maken. Misschien is het alleen vakantie, ik had het als voorbeeld erbij. Maar hoe mooier je dat neerzet, hoe groter de kans is dat mensen gaan kijken of het dan opa en oma is, dat maakt het niet uit. Het is ook gewoon leuk om het er leuk uit te laten zien vind ik zelf. In het mapje Raw wow. zet je eigenlijk... Raw. Wow. <laughs> dat klinkt heel grappig. Raw. Wow. <laughs> je zet je eigenlijk de naam van je video erin. In dit geval zou het inderdaad weer heten... Hoe deel je, je mappen in? Dat zet je hier ook gewoon neer, zodat je weet dat bij die video dat hoort. Je kan ook denken van dat kan ik ook bij beelden neerzetten. Maar persoonlijk vind ik dit prettiger. Mocht je dit anders willen indelen, ga je gang. Dit is zijn richtlijnen. Dit is niet echt zo moet het, want anders oploft die wereld. Zolang je maar een structuur erin hebt die je begrijpt. Dan klaar voor upload. Bij klaar voor upload zet je eigenlijk de social media's neer waar je naartoe gaat uploaden, dus bijvoorbeeld YouTube, TikTok. Instagram, Facebook. Dat kan je hier gewoon zo eigenlijk allemaal neerzetten. Waar je naartoe gaat uploaden. Waarom? Omdat je dan heel makkelijk als je gaat uploaden. Dit terug kan vinden en dit een goed naamje hopelijk hebt gegeven. En dan kan je het in één keer uploaden. Kun je ook makkelijk weer terugvinden. Ik heb gemerkt dat dit goed werkt. Muziek. Eigenlijk kan deze indeling hoe je dat zelf wilt. Persoonlijk vind ik het handiger om stemmingen neer te zetten. Zoals bijvoorbeeld vrolijk zodat ik weet dat er een vrolijke stemming komt van uh, die muziek en dat ik dat eronder plaats. Ik heb bijvoorbeeld ook rustig als het een rustig stukje is, een verdrietig stukje als het een verdrietig stukje is. Zodat je op die manier heel makkelijk kan afstemmen wat erbij past bij je video's. Ik hoor je natuurlijk ook zeggen, maar ja maar je hebt hip-hop, pop, dat soort dingen. Dat gooi ik eigenlijk allemaal door elkaar heen. Omdat het naar mijn idee als je een video maakt niet heel relevant is. Je wilt dat er een bepaalde stemming naar voren komt binnen een video. Dit zijn mijn indelingen van uh, mapjes. Mocht jij nou een andere indeling hebben of denk van ja, misschien ook toch beter daar en daar plaats laat het onder achter in de reacties. Ik sta daar open voor als ik denk dat is ook een goede indeling. Pin ik hem gewoon vast, zodat andere mensen dit ook kunnen zien. En ik hoor graag je mening erover. En misschien heb je het gewoon helemaal geïmplementeerd. Skip je nu weg, ben je klaar en dan ga je nu gewoon naar de volgende video in mijn playlist of. Je zit op dit moment. Goed bezig. Want het is pas mijn tweede video. Of derde of vierde. I don't know. Tot de volgende keer weer. Ik weet niet hoe ik deze video's weer ga weer geëindigen dus. Doei.